De Heer van de hemelse machten is met ons, onze burgt, toevlucht is de God van Jacob. Sela, pauzeer om even daarover na te denken. Vandaag de dag steelt een epidemie van onzekerheid de vreugde van veel mensen in onze maatschappij en veroorzaakt grote problemen in hun relaties. Ik weet wat voor een effect onzekerheid kan hebben op levens omdat ik het zelf heb meegemaakt. Ik weet wat het doet met een persoon. Degenen die onzeker zijn zoeken vaak goedkeuring van anderen om hun gevoel van afwijzing en lage eigenwaarde proberen te overwinnen. Zij zijn verslaafd aan goedkeuring. Wanneer we worstelen met onzekerheid, zal alleen één ding ons vrij kunnen zetten en dat is Gods waarheid. De waarheid is dat we niet hoeven te vechten om van mensen te krijgen wat God ons vrijelijk geeft. Liefde, acceptatie, goedkeuring, zekerheid, kracht en waardigheid. Hij is onze toevlucht, onze vesting, onze kracht, onze burcht in tijden van moeilijkheden en onze schuilplaats. Zie Psalm 46, vers 12. Onze waardigheid, waarde, acceptatie en goedkeuring komt van Hem. Zolang we die hebben, bezitten we de meest waardevolle dingen op deze aarde. Wanneer je naar hem kijkt, dan zul je worden opgetild naar een nieuw niveau van vrijheid. Je wordt de zelfverzekerde volwassen persoon waarvoor je bent gemaakt. Laten we samen bidden. Heer, ik kijk naar U voor zekerheid. Ik richt mij op de waarheid. U bent mijn toevluchtsoord en kracht. U geeft mij liefde en acceptatie. In